Maar ik vertel even wat we hier aan het zoeken zijn. Ah, uh, ja, naar. Ja, lekker. Okay. Take 2. Take 2. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie allemaal lekker hebben geslapen. Het is vandaag zaterdagochtend. Ik weet niet eens hoeveel het is. Volgens mij is het de 28e. Ja. 28 december, nog een paar dagen en dan is het oud en nieuw. Ik ben benieuwd of jullie ook een beetje last hebben van een uh, after christmas dip. Ik heb er zelf een beetje last van. Je kijkt er zo lang naar uit en voor je het weten is het alweer over. Dus uh, vandaag geef ik een paar tips in mijn vlog over hoe je met die uh, dip kunt omgaan. Wat ik bijvoorbeeld vandaag ga doen is winkelen met een vriendinnetje in Nijmegen. Uh, kijken of we nog wat leuke dingen kunnen scoren in de stad. Dus zo probeer ik het een beetje te omzeilen. En verder wil ik ook een paar wijzigingen maken in mijn huis. Nou ja, ik weet niet precies nog wat, maar ik wil een nieuw kastje kopen eigenlijk. En um, een beetje kijken voor accessoires, kijken of ik nog iets leuks kan vinden. Dus uh, ja, daar ga ik vandaag uh, voor op pad. En mijn ouders komen even um, mijn lijst met Audrey Hepburn uh, brengen. Want die was nogal groot. Dus ze zeiden van ja, dan hoef je daar zelf niet mee te sjouwen. Dus dat is heel chill. Dus die komen ze vanmiddag brengen. En dan kan ik dat mooi ophangen. En um, ja, zoals jullie zien, uh, daar is een plekje. Rita gaat weg voor Audrey. Um, dus dat is ook wel leuk. Um, verder heb ik eigenlijk nog niet echt plannen gemaakt voor dit weekend. Dus uh, ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan doen. Ik zal straks een stukje opnemen als ik aan het winkelen ben met Marike. Altijd super gezellig met haar. Oh ja, en vandaag heb ik trouwens mijn nieuwe jurkje van CK aan. En uh, ja, ik ben er echt super blij mee. Hij is wel eens korte mouwen en het is volgens mij buiten niet zo heel erg warm. Dus uh, ja, ik uh, denk dat ik er misschien nog een vest of zo of een jasje overheen ga aan doen, Maar hij is zo chill, hij zit zo lekker. Ik ben er echt heel erg blij mee. En die zakjes maken het lekker zo nonchalant. Dus dat, uh, dat vind ik ook wel leuk. Ja, um, nou goed, het is dat. Dat wilde ik nog even laten zien. Okay. Jongens... Mijn ouders kwamen net nog even wat cadeautjes nabrengen die ik was vergeten met kerst. En uh, daar staat mijn nieuwe foto voor aan de muur. En mijn moeder had er heel handig even een lusje aan gemaakt en opnieuw ingepakt. <laughs> Het ziet er zo leuk uit. Ik ben echt dol op dat roze papiertje. Al die mensen in de winkelstraat, oh, die keken echt zo van uh, waar gaat die foto luisteren met dat meisje naartoe? <laughs> maar uh, ze heeft ook een heel overlevingspakketje erbij gedaan. Van dingen die zij niet meer nodig hebben. Want ze gaan nu even een weekje op vakantie. Dus um, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er allemaal in zit. En uh, het is echt een heel pakket vol. Dus gaan we even kijken. En we moeten natuurlijk ook even mijn fotolijst uitpakken. Want daar ben ik super blij mee. Dus dat gaan we ook even doen. Oké, okay, ik ben er bijna. Dit is echt zo stevig ingepakt. Kun je je niet voorstellen. Nou, dit is toch fantastisch, jongens. Oh my god. Zo so in love met deze foto. Dit is echt... Ah. En echt dol op Audrey Hepburn. Vooral uit Breakfast at Tiffany's. Wauw, het is zo geweldig. Oh, ik ben zo blij. Oké, we moeten even kijken wat er verder in, um, in dit overlevingstasje zit. Kijk wat mijn moeder allemaal bij heeft gedaan. Want zij had ook namelijk een, uh, een adventkalender van rituals gekregen van mijn vader. En die was ook heel leuk. Maar de meeste dingen had ze niet nodig. Dus ze zei, lot, die mag jij wel hebben. Dus dat was superleuk. Kijk, ze dus heeft er ook nog een... Ja, wat noemde zij het? Een badtas bij gedaan Leuk voor de boodschappen. Van Kenzo. Love it, love it. Even kijken, wat zit er nog meer in? Nog <laughs> wat goed, Oké. Okay. <laughs> Komt gezond de winter door. Uh, tomaatjes. Lekker, lekker. <lacht> en broodjes. Hamburgerbroodjes. Lekker wel. Oh, dit is nog van... Oh! Dit voor mij nog van kerst over joh. Dat laat ik het gewoon helemaal vergeten. Oké. Okay. Uh, Hamburgerbroodjes. Voor als ik een hamburg wil maken. En wat boeken die ik was vergeten. Daar, bij mijn ouders. Oké, okay, die zet ik even ergens anders neer. Voordat die tas dadelijk uh, iemand gaat pijn doen. Even kijken. Wat, wat heeft er nog meer bij gedaan? Kijken, heel veel testers. <laughs> oh, deze is trouwens echt super lekker. Interdie van Shivanshi. Oeh, scrub van daar. Lekker. Wat hebben we nog meer? Dear Addict. Oh, lipstickjes. Like, like, like. Uh, ritual of Buddha, wat is dit? Oh, een body scrub. Oké, okay, nice. Wat is dit? Oh, dat is een klein parfumetje van B Bottega Veneta. Even kijken. Oh, ah, kijk hoe cute dit flesje is. Is toch te leuk. Uh, Gucci Memoir. Leuk. En dan hebben we nog twee ingepakte uit de adventkalender. Wat is dit? A charcoal wonder mask for those who have been nice this year. Dat ben ik zeker. Ik ben heel nice geweest. Wintergloves. Treat yourself with this. Scrub girl voor soft en silky smooth skin. Oh, huh? even kijken. Krub als zit erin. <laughs> nou, wat grappig. Dit ken ik helemaal niet. Voelt heel grappig aan. Lachen. Okay, en deze dan ook maar even uitpakken. Het is een spatel en een masker. Purifying face mask met charcoal. Dus houtskool en zwarte modder. Nou, ik ben benieuwd. Het is een poedermaskertje zo te voelen. Wat je nog moet aanlengen met water, want het voelt heel poederig aan. Lekker, ik ben benieuwd. Ah, nou, echt super leuk van mijn moeder. Hier word ik echt blij van. Echt. Het is net opnieuw kerst hier. Geweldig. Nou, zo kom je wel uit die kersttip. Maar ja, jongens, dan nou moet ik deze, moet ik daar nog gaan ophangen. Dus ik hoop dat het haakje wat erin zit, ik heb van die zelfklevende haakjes, dat het um, ja, sterk genoeg is voor dit schilderij. Ja, daar gaan we vanzelf uh, achter komen, dus dat ga ik zo maar eventjes ophangen. Oh, wat leuk! Maar ik vertel even wat we hier aan het zoeken zijn? Uh, ja, naar ja. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>. take toe, <laughs> Take toe. <laughs> <laughs> ik knip het er wel af. <laughs> Oké, okay, ja, dat moeten we wel weghalen. Ja, dat halen we dan. We uh, zijn lekker op zoek naar helleringetjes, leuke tassen, leuke sieraden. Ja. Ik heb al iets gevonden. Een ring waar je nu heel weinig van kunt zien trouwens. Komt wel later. Ja, een leuke tas. Ik wil een kleintasje voor uitgang. En ja. uh, ik zoek nu juist wat grotere tas waarin ik gewoon dagelijkse boodschapjes kan meenemen. Ja, handig. Ja, ja ik ben benieuwd. Oké, okay, gaan kijken. <laughs> gemakkelijk op de video, ja. We moeten de achterste tassen bekijken, want daar hangen ze altijd. Dit hey. is cute. Is leuk. Yeah. Dat niemand die heeft meegenomen joh, voor de feestdagen. Die weet je toch gewoon onder de boom voor jezelf? Of is die te klein voor je, deze? Hmm. Nee, hij is eigenlijk de. Uh... Maat is wel echt super goed. Alleen. Die hengsten zijn lijkt, wel kort trouwens. Ja. Dus ja ik denk dat je hier wel ook een lange lengstel aan kan doen. Maar je lijkt net zoveel op wat ik al heb. Ik uh, <laughs> zit toch iets wat net anders is. <laughs> ja. Misschien. Ja. Ik vind dit wel heel heftig. Oeh. Oh ja, ik zocht een klein tasje. Ik ben alweer afgeleid. Oh ja, goeie. Leuk. Ja, zoiets zoek ik. Rosé? Ja, of goud. liefst goud? goud eigenlijk. Ja, ik heb ook alles goud. Wat vindt u ervan? Oh leuk. Chic. Ja, Het kan we dus ook weer voor kantoor, toch? Ja, zeker. Ja, dus echt super netjes. Ik echt iets anders op. Wat vind jij? Even een mendeel. Ik het leuk voor een avondje uit. Ja, precies. Alleen is die heel wijd van onder. Ja, hij is. Uh, een beetje ja, zo. Ja, het is een beetje raar, maar. Oh ja. zou gewoon altijd in mijn uh, rondje stoppen. op een hem spijtig? Uh... Ja, zeker. Ja. jij er blijven? Ik dacht dat hij iets te groot is aan de achterkant. Want hij. het ja. Ik het de, de bedoeling is, ja of nee. Oké, nee, nee, nee. Okay, nee jij ja, bent vijf van de bedoeling. Okay. Nee, precies. oké Oké. gaan we okay. met onze winst. Oh, je moet de schoenen nog even passen. Oh shit, ja ik moet die schoenen zeker nog even passen. Eerst gaat zo. Wat vind je ervan? Is het is eigenlijk nog best aardig. Ja. Oh, ja. Ik vind het wel heel mooi. Ja. Leuk? Ja, een hele mooie chique hak. Ja. Ik moet echt even mezelf in, in de spiegel. Dus ja. Nou, dan kan je helemaal daar achter lopen. Oh nee! Wat is dat daar? Ik ben er ook echt heel benieuwd naar. Wat is het? Wat is het? Wat er overheen zit? Uh, een bakboel, een super lekker, is al Ik ga kijken of het een beetje kan dippen. Yeah. Ah. Oh je zit, het gaat er zo vallen. Oh. oh, dit is heel lekker. En hoe is het, Ja, Super wel. wat hebben. We hebben um, um, chili, fries, met guacamole, ja. En brood en dipjes. Wel lekker. En we zitten bij, waar zitten we? Kali. Kali in Nijmegen. Ja, aanrader. Echt een aanrader. Ja, dus gewoon lekker eten. Goeie alsdijzen van deze dag. Okay. Marieke zat dus te twijfelen of we nog een hartig hapje zouden nemen. Ja. En uh, nu, <laughs> nu hebben we het toetje gekozen. Uh, Bananen en kokoscake. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar uh, het is best wel veel. Dus uh, nu zijn we wel blij dat we... Ja, niets, geen extra afgelopen meer bedoeld, no. want die is van mij best wel. Ja, het is heel lekker, want mij komt net uit de ogenblijven.